Super lekker en dat zonnetje dat steeds meer begint te stralen. Het is dan wel belangrijk om je huid te beschermen tegen de UV-straling, omdat de zon nummer 1 is een huidveroudering, en dat willen we natuurlijk tegengaan de UV Defense van Pasco is daar een super dagcreme voor. Dit is een dagverzorging met een natuurlijke hoge UV-filter. En voor het lichaam en gezicht is de Pasco Sunscreen Spray. Het is een super fijn product als je je bikini in de tuin ligt of op het strand of waar dan ook. Het is een hele makkelijke spray die je gewoon kunt sprayen en daarna lekker kunt uitgrijven over je lichaam. En ook deze hydrateert de huid. Deze is ook super fijn voor kinderen, want er zit ook geen parfum in en kan voor ieder huidtype gebruikt worden. Het is echt heel belangrijk... Om je te blijven beschermen en iedere twee weer opnieuw in te smeren. En een mooi kleurtje krijg je ook met Factor en ook wanneer je in de schaduw ligt. Dus vergeet dat niet. Veel zonplezier!